Om te begrijpen hoe deze beroemde SAR wordt berekend, ging Ulis naar de Semakbroers wiens taak het is mobiele straling van GSM's te verminderen. Volgens ons zijn ze broers. Ze zeggen dat de gebruiksvoorwaarden van onze mobiele telefoons nogal opmerkelijk zijn. Dit is de uitleg van Mathieu of Antoine, we twijfelen. Hier zijn een paar handleidingen van fabrikanten van mobiele telefoons. Ze schrijven allemaal dat de GSM-gebruiker de telefoon een bepaalde afstand moet bewaren tussen het apparaat en het lichaam. Oké. Okay. Een afstand van 0,5 tot 2 centimeter. Deze zegt 1,5 centimeter van het lichaam. Oké. Okay. Uh, deze ook 1,5 centimeter. Verrassend is dat de SAR-test, verplicht voor fabrikanten om op de markt te verkopen, hun lichaam-SAR-test, wanneer de telefoon op het lichaam wordt gedragen, wordt uitgevoerd met die veiligheidsafstand. 1,5 centimeter. Echt? Anders gaan ze over die standaard en mogen ze hun telefoon niet verkopen. Dus wanneer fabrikanten zeggen, onze mobiele telefoons geven deze straling af, is dat gebaseerd op testen met een gsm 2 centimeter weg van het lichaam? Vitueel zwevend, ja. Het <laughs> is zwevend, terwijl wij ze altijd nog in onze zak hebben. Ja, precies, de broekzak. Het staat zwart op wit, maar in kleine lettertjes. Na het gesprek met de GSM-fabrikanten blijkt dat ze niet echt bezorgd zijn over SAR. Jammer, want het is niet alleen ingewikkeld om te bellen met de GSM 2 centimeter van je oor, maar volgens onze tweeling kunnen sommige gebruikers ook extra gevaar lopen. Als ze brillen dragen bijvoorbeeld. Wanneer we een bril dragen, oorbellen, metalen voorwerpen of zelfs een ketting... Werken deze als een antenne en trekken ze straling aan en verhoogt het de blootstelling aan het gezicht. Binnen een paar seconden verhoogt de straling van 2 tot meer dan 40, niet goed. We hebben geen juist wetenschappelijk begrip van eigenlijk gebruik. Ze wijken erg af van gesimuleerd gebruik. Wie had dat gedacht? Ulysse is erg bezorgd en ze stellen hem een slimme manier voor om straling te verminderen. Een eenvoudige patch op je telefoon. We proberen het met de telefoon van Ulysse. We bellen via een machine die een relay antenne simuleert. Dus dit is een relay antenne? Precies. En dat is een sensor die de straling van mijn telefoon berekent? Precies. We zijn nu op meer dan 600, is dat veel? Ja, dat is veel, want dit apparaat straalt nogal veel uit. Hoe meer streepjes je hebt, des te minder je wordt blootgesteld. Wanneer je één of twee streepjes hebt, krijg je veel meer straling. Dus een betere verbinding betekent minder straling? Exact. Indrukwekkendste is het verschil in blootstelling dat varieert van 1 tot 1000 volgens de beste en slechtste netwerkomstandigheden. En met de patch op de achterkant van de gsm, keldert de blootstelling. Het ging van rond de 600 naar 150, vier keer minder. Betekent dit dat mijn telefoon vier keer minder signaal ontvangt? Helemaal niet. Het is eigenlijk een betere regulering van de kracht van een GSM. We elimineren de absorptie van die golven die nutteloos zijn voor het verbinden en behouden van goede communicatie. Een overtuigende demonstratie. Of ze houden ons voor de gek of we kunnen ons afvragen waarom fabrikanten van GSM's de straling niet verminderen. Er is een logische reden. Zolang mobiele straling officieel niet gevaarlijk is, is er voor hen geen reden dit te integreren. Dan erkennen ze namelijk dat de straling enigszins gevaarlijk is. Volgens ons is het eigenlijk een slimme marketingstunt nu de klant koning is. Bied je klanten aan zich te onderscheiden van anderen met een product dat voor ze zorgt.